Informatie verzamelen en verwerken zijn een constante bij politiserend werken. In deze bijdrage gaan we in op waarom informatie belangrijk is en lichten we toe op welke manier je de kwestie vanuit verschillende invalshoeken kan onderzoeken. Tot slot geven we nog enkele gedachten mee over hoe je deze bouwsteen kan organiseren. De redenen waarom informatie een onontbeerlijke bouwsteen is zijn talrijk. Het laat je toe om je kwesties verder te verfijnen en uit te diepen. Informatie en deskundigheid zijn nodig om je verandering te realiseren. Je wordt o serieus genomen. En nieuwe informatie geeft ook gaandeweg zuurstof voor je acties. Het creëert nieuwe energie om verder te doen. Welke gegevens en informatie spokkel je dan bij elkaar? Waar heb je nood aan? In de eerste plaats heb je, je gegevens nodig over de inhoud van de zaak. Ga zowel op zoek naar feitelijkheden als naar meningen, opinies, fake news. Onderzoek de kwestie zowel in de breedte als in de diepte. Benut hierbij verschillende kanalen en kom uit je kot. Informeer je ook over het beleidsspeelveld. Welke bevoegdheidsniveaus hebben impact op jouw kwestie? Wie is verantwoordelijk voor wat? Welke wetgeving bepaalt eventuele spelregels? Opgelet, verlies je hier niet in. Wetten volgen de samenleving en niet andersom. Breng in kaart welke partners mee het verschil kunnen maken. Wie kan iets doen, wie is goed uitgerust en heeft tijd en middelen? Wie is het best geplaatst? Wie brengt eventueel een nieuw perspectief binnen of vertolkt een minderheidsstem? Organiseer tenslotte deze informatieverzameling. Sta stil bij hoe je dit aanpakt. Betrek mensen in het proces van informatie verzamelen. Grijp het verdiepen van de kwestie aan om mensen te empoweren. Geef mensen tools om zich bewust te worden van de eigen kwesties in een maatschappelijke context. Verwerf inzicht met en door de groep en ga hierbij creatief te werk. Organiseer bijvoorbeeld dialoogtafels of droomsessies. Spreek af wie welke gegevens verzamelt. Sociaal cultureel werk is groepswerk, ook als het gaat over politisering. De informatie moet accuraat en relevant zijn. Informatie verzamel je nooit eenmalig, maar het is een continu proces.